In een, in een zeer uh, drukke markt uh, in Zandam uh, hebben wij het geluk om binnenkort in juist die hele fijne groene wijk vlakbij het park uh, in verkoop te nemen de volgende woning. Ja, als je het mij vraagt dan uh, denk ik dat het een beetje een, uh, nou ja, laten we zeggen een ruwe diamant is. Op het je hem van binnen even naar je eigen smaak inricht, nou, dan heb je toch gewoon een hele leuke woning. Uh, Achterwijn nummer 46. Nou, zoals ik al zei, fijn, groen, maar vooral ook veel ruimte in deze woning. Het is een geliefde wijk, dus het zou best wel snel kunnen gaan met dit soort woningen. En deze in speciaal. Daarom um, ja, kan ik u alleen maar aangeven, binnenkort in de verkoop. Hoort zegt het voort, maar kom vooral even kijken. Je kan ons het best bereiken op ons uh, uiteraard huidige nummer. Met vriendelijke groet.